Rode-rood is binnen. Wij staan bij de Oba en we lopen hier nu naar binnen. Daar is de Hemwegcentrale. Hier zijn de kolenhopen. Hier is de Amsterdamse haven. Met de grote kolenmachines. Windmolens. Oh, en nog heel veel.